En hoe die ballen zich hier verzamelen. Later heb ik begrepen dat dat dan zo moet zijn. Zo zouden ze terecht moeten komen. Oké, okay. nou, laten we eens even kijken. Doorstootoefening 3 is ook iets krapper allemaal. Even kijken of dat lijkt zal. In ieder geval... Geel, berik geel, rood niet te raken, want dan moet hij witte doen natuurlijk. Dus misschien dat hij wel toch een beetje daarheen moet. Zo, dan kan ik geel gewoon raken. Nou kan je hem ook normaal raken, maar dat is niet onderaan. Dus, weer de lijn, dan moet ik hem daar raken. Daarop richten bedoel ik, sorry. Gewoon in het midden raken en daar richten. Ja. Zo ligt hij ook al laag. Voor het kleinste.